Welkom in de trein van Zutphen naar Emmerich en uh, die op dit moment door Hummelo rijdt. Nou, het is natuurlijk het model waar ik de afgelopen maanden heb zitten werken uh, en de afgelopen maand heb ik veel tijd in besteed om dit trammetje soepeltjes naar Hummelo te laten rijden. Uh, je kent het beeld ondertussen waarschijnlijk wel met de huizen hier in de kern. Daar is niet veel aan gebeurd. Uh, ja, vooral hier zo als we voor de kar krijgen, dan. Uh, bochten de trein nogal voor behoorlijk zodanig dat hij niet verder weet, Maar het is nu voor mekaar of in ieder geval hier zo rijdt u soepeltjes verder langs de lagere school en de nieuwe oude winkel van Tering met het grote raam erin en het boogtje. Uh, hier zo aan het einde van het dorp uh, heb ik nog steeds last van een bokkende trein zoals je nu kunt zien. Maar hij rijdt in ieder geval door. Ik zal de komende tijd even kijken of ik dit probleem ook opgelost want uh, ik heb nu door wat er aan de hand is. Zoals vroeger kun je ook door de tram rijden lopen. Je kunt mooi kijken hoe we nu langs de modellen van de afgelopen weken het dorp uitrijden. Kijk, is het kasteel zicht al. Nou, het schiet al aardig op. We kunnen rondlopen. Kijk uit bij de uitgang. Je kunt uitstappen. Dus uh, pas op dat je er niet uitvalt. Dat is gewoon mogelijk. Ook de Ruwe uh, modelletjes die in de omgeving staan, zoals de molen en op de achtergrond kun je ook nog de wagenschuur zien en uh, Villa Lodewijk. Maar het doel van deze trein natuurlijk is uh, uh, Kasteel Enghuizen. Want op deze manier kunnen we met de tram er eindelijk een beetje fatsoenlijk naartoe. Je kon er wel naartoe lopen, maar dat, uh, ja, dat kost wel een 10 minuten. Ja, dat is niet gek, want dit echt kosten. dus ook wel een behoorlijke wandeling, de Enghuizenroute bijvoorbeeld, om uh, op die plaats te komen. Uh, maar zo gaat het een stuk sneller. Je ziet ook dat de kijkjes hier zo vervangen zijn door iets wat lijkt op een zandweg. Het zou eigenlijk een grindweg moeten zijn, maar daar moeten we nog eens een keertje naar kijken hoe dat er nu uitzag. Het trammetje rijdt uh, één keer op en neer van uh, Hummelo naar Halte Enghuizen. Naar Enghuizen keert hij weer om en uh, gaat hij weer terug. Dat zullen we zo zien. Want we zijn bijna bij het eindpunt. Komt hier zo ook de weer weg of wat erop moet lijken eraan. Dus Het einde van de weg komt er bijna uit, aan en we gaan uh, uitstappen. Ja, minder dan snelheid en we stappen uit. En we zien ook inderdaad dat het spoor en de weg hier ophouden. De tram die zal omkeren en teruggaan. En wij kunnen hier zo rondkijken. Met daar zo de drieslag. En soms op het randje van hoe ver we kunnen kijken. Kun je de molen nog zien inderdaad. Met een hummel in de verte. En daar zo kunnen wij richting Hengehuizen en het Koetshuis lopen. Uh, het tuinhuis staat er nog niet. Die staat op dit moment op de plaats 2 van de verkiezing welk, vol, uh, welk huis... De volgende week aan de beurt is, maar de meeste mensen die kijken toch liefst naar de Molen bij haar. Het trammetje, zoals ik zei, dat vertrekt weer terug, dus je kunt ook de weg weer terugnemen als je dat uh, leuker vindt. Maar de meeste mensen verwacht ik gaan toch even een bezoekje brengen aan een huizen. Het is dus toch nog even een, uh, een stukje lopen. Er zijn nog wat, ja, er zijn nog een heleboel kleine dingetjes die ik moet oplossen. Het, uh, het is ook geen 2014, dus uh, ik heb nog even de tijd. Het een van de rare effecten die kun je zien eh, met deze bomen. Die staan er heel leuk, zijn allemaal dezelfde bomen overigens. Maar als je dichtbij komt, dan ver, uh, bewegen ze? Dan gaan ze schuin staan. En dat gaat natuurlijk net nu. Ja, kijk, daar gaat het. Ja, van deze kant kun je wat minder goed zien. Nee, ja, zo zijn er gewoon een heleboel kleine dingetjes die opgelost moeten worden. Maar elke maand uh, wordt het een stukje beter. En uh, ik hoop dat jullie volgende maand ook weer kijken naar wat ik dan weer in petto heb. Kijk, nu kun je inderdaad de bomen af en zien bewegen. Ik zou zeggen, download de game. Het heeft een mooie installer tegenwoordig. Hij komt ook in je startmenu terecht. En de volgende versies zullen het vervangen. Uh, dus uh, het wordt allemaal weer wat mooier. Uh, download de game en.